Welkom bij de volgende video. We gaan bezig met het blijven. Dit ga ik samen doen met Mees. Bij de oefening blijf start je naast je hond. Je hebt een paar brokjes vast en de riem. Je begint in kleine stappen en we geven nog geen commando, zodat we dan het het aanleren zijn. Doe een stap voor je hond. Als je hond blijft zitten, krijgt hij een beloning. Ga je aan de andere kant van je hond staan, hij blijft zitten en hij krijgt een beloning. Ga je weer voor je hond staan, ga je rustig bewegen. Die blijft zitten, krijgt hij een beloning. Wat belangrijk is tijdens het belonen, dat je even stil gaat staan. Als dit goed gaat, kan je wat meer afstand nemen van je hond. Je doet twee stappen naar voren. En je stapt weer terug en je bloot je hond...